met jullie besproken hoe ik het met mijn opleiding zou willen doen en ik heb iets heel leuks bedacht ik wil eigenlijk wat openbaar vervoer naar huis Whee! ik niet ik ben allemaal negatief Whee! Goedemorgen. vandaag gaat iets heel erg leuks gebeuren uh, we hebben vorig jaar Daan opgegeven voor uh, juf van het jaar en dit jaar is het juf van het jaar geworden dus er komt zo een filmcrew cool en Daan wordt geïnterviewd en ik heb blondie nodig voor de lessen want we een stukje les op beeld hebben en een stukje daan interview. Want het vaak moest gefilmd worden, dus um, nee, echt onwijs leuk. Echt heel erg leuk, Had we helemaal niet verwacht. Heel erg bedankt voor het keer binnen. Dankjewel, dankjewel. Ik ben echt sprakeloos, echt superleuk, hartstikke bedankt iedereen. Echt heel erg mijn best om het tranen in te houden. Vandaar een reactie, wel echt heel schattig. <laughs> uh, rijden en dan krijg ik les. Oh, en dan wordt dat ook functie. Mooi voorwaarts stappen en dan doe je daar zo uit aandraven. Blijf jezelf mooi lang maken. Goed, hou die beweging in je rug. Heel goed. Nou dan, hoe voelt dat hier volgend jaar? Ja, uh, ik weet niet wat ik moet zeggen. Mijn hoofd is echt overal en nergens. Ik vind het echt bizar, onwijs gaaf. Het is vandaag zondag. Ik ben net met mijn vader bezig schaatsen. Uh, met het schaatsen voel je je echt zo erg moe. Want er zijn er helemaal van die schaatspro's. En dan kom jij er tussendoor van... Uh. Wat alleen het stomme is, ik ben mijn andere jas vergeten. Dus uh, ik moet nu in mijn schooljas en school schoenen gaan. Planning voor vandaag. Uh, ik ga hem eerst even omkijken, en kleding hier beneden lukken, ga ik even in non Tadaa! Maar ik had dus weer een aantal dingetjes. Ik had er natuurlijk een tijdje geleden met jullie besproken hoe ik het met mijn opleiding zou willen doen. Ik heb nog niet mijn docenten gesproken, maar uit betrouwbare bronnen gehoord dat mijn plan, die ik eigenlijk wil, niet kan. Want wat ik eigenlijk wil is MAVO, MBO, HBO, Uni en dan bij Utrecht. Maar bij Utrecht heb je een VWO einddiploma nodig in natuur en geneeskunde of zoiets? Nu kan ik dat niet meer doen. Wat mijn plan, nou ja, wat ik nu wel kan doen, daar heb ik ook over nagedacht samen met de betrouwbare Bronnen. Ik MAVO, HAVO, VWO kan doen. Uh, dat. Nou, het is een optie. Maar dan ben je pas als je 20 klaar bent, ben je pas als je 20 klaar met de middelbare school. En ik weet niet of ik dat helemaal leuk of fijn vind. Of dat ik. Oh ja, de MAVO, of VWO dan die test doen bij UZ Utrecht. En dan kijken of ik binnenkom. Want er worden maar heel weinig toegelaten. En dan als backup plan het Mbo Sport en Gezondheidsopleiding doen. Of ik doe gewoon MAVO MBO sportopleiding en gene en. Uh, en Sport en gezondheid of zoiets heet dat. En dan ga ik daarna gewoon vol in de paarden. En ik heb iets heel leuks bedacht. Ik wil eigenlijk met openbaar vervoer naar huis. Dan ga ik even opzoeken hoe ver dat is. Uh, ik ga even kijken hoe dat allemaal zit. Want volgens mij, ik, weet, uh, ik ben echt niet gewend aan het openbaar vervoer. Dus ik weet niet, of, uh, volgens mij kan je wel met een overchipkaart in een bus, toch? Ja, ja, ja. Ik zeg uh, leuk, niet zo'n goede plannen, maar wel leuk. Ja, nu ga ik maar even wachten op mijn paard, Er is. En dan ook de paarden even uit de molen en dan zie ik jullie morgen. Ik heb vandaag weer een keer op een andere locatie springles. Heel erg veel zin in, want ik heb alweer een tijdje niet gesprongen. Blondie is met de boer on tour. Dus wij gaan maar even kijken hoe we dat. Ik up in een plek waar ze je vertelden wat te chase. Oh, stinky, stinky. Ik moet even poep scheppen. Ja. Come on right. Got up in a daydream. I be in my mind up there almost daily. It's how I pass time no opinion safely. It's how I understand what I want in this crazy cuz everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings but success is a finicky thing. And if you ain't sure no, it'll never be. Ik heb net na een hele lange tijd weer, les, uh, weer springles gehad en het ging echt wel heel erg goed. Ik kreeg ook nog complimenten, dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Um, volgende week woensdag gaan we weer, daar dus heb ik heel veel zin in. Ik vond het weer leuk om weer eens te springen. Mama en ik had discussie over geitjes, want er stonden geitjes op een heel dun stukje. Toen zei ik tegen mama, ja maar wij kunnen toch ook langs de sloot lopen zonder erin te donderen. Ja, maar dit is echt gewoon een 30 centimeter stukje, hè? You never know. Ja, weet je hoe slecht jouw inzicht qua centimeters is? Dat, dat was ook zo, dat we toen we nog op middel stonden, toen kwam Ivan op ons af met een... Uh, de shovel en die ging toen boven ons hoofd. Ging die met die shovel rijden? Nou ja, mama schrok zich helemaal dood. Die zag het niet aankomen en dacht dat het tegen ons aan zou komen. Nou, Ivan weet wat beter, dus Ivan raakte ons niet, maar mama dacht hem wel. Dus die dook helemaal zo naar beneden en nam mij zo mee. Van oh, dat kan niet, hoor Dus misschien is het wel gewoon beter voorzichtig zijn. Dat is zeker waar. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar wij zijn onderweg naar hees Met de boer on tour. Hey! Oh En met de hondjes on tour Ja, dat was een, uh, een lastig iets. Kijk, dit is Alice en daar is Jessie. Kijk, hey, Jessie heeft ook een heel mooi broekje aan. En uh, dat broekje is ervoor omdat ze loops is. En loops dat is eigenlijk ongesteld, maar dan bij honden. En dan is ze een broekje nodig. Dus broekje en Alice, die, oh, die ligt te slapen met Jessie uh, haar hoofd op Alice. Dus. dus dat is wel altijd helemaal gezellig. Ja, dat was een heel gedoe. Want ze hadden het verkeerde nummer bij de hondentrimsalon. Dus we werden, uh, ze, ze hadden ons gebeld. Half twaalf, tien voor half twaalf. Dus ze hebben ons twee keer gebeld. Maar we namen niet op. Want het was het verkeerde nummer. Dus de zon waren al lang klaar en wij waren ook al aan het wachten tot we gebeld zouden worden. Dus we waren eigenlijk iets aan de late kant. Dus we waren zelfs al te laat. Um, geen UM. Geen UM, want UM is fout. En dan, sorry Rick, het spijt me. Kijk nou hoe mooi zoiets Zie je in mijn ogen? Even gaat voor controle. Ik ben benieuwd of alles zo goed als opgelost is. En zo niet, dan uh, komen er weer zo'n spuitjes. Mara is positief getest op corona, dus die gaat niet mee. Dus daar hebben we online contact mee, zo. Dus uh, ik ben wel benieuwd. Ben jij ook benieuwd? Ja, ik uh, hoop voor haar dat dat het allemaal niet zo dichtbij zit. Hallo, <lacht> ik denk dat ze mijn poriën nog kunnen zien. Elke rimpel die op mijn hoofd zit. Houd op, <lacht> Sorry. Uh, Maren is dus positief getest, maar we gaan toch met Ivy naar Hees toe. Uh, gecon... Maar dat vroeg ik niet. Wat vroeg je dan? Of... Ik vroeg uh, of jij benieuwd bent. Of ik wat? Of, of jij ook benieuwd bent. Ja. ja de want de rest heb ik al uitgelegd en dat is alleen maar herhaling. En dan moet ik dat er weer uitknip, want dat is niet interessant. Dus ik, heb, ik was nu klaar bij jou. Ja. En jij gaat er weer een heel verhaal aan zitten plakken. Ja, want ik heb samen met Rick geëdit. En uh, het moeten zoveel dingen uit omdat het gewoon niet interessant is, maar hij, hij kan zo goed editen. Kijk hè, dan haalt hij hier een stukje eruit en dan zet hij het aan het eind dan denkt hij oh, dat stukje van het eind kan ik nu daarin doen en zo. Pioh. En dan is hij, wow, oh, leuk wat verhaal. Het is een meer een soort lego, vind ik het altijd, editen. Ja, maar ik kan... Je het maakt overal ook. maak je blokjes van en die geef je allemaal hun eigen kleurtje en dan kan je kijken wat het bij elkaar past en dan kan je ook dingen boven en onder elkaar zetten. en nou, nou, goed. Geef jij het ging net allemaal verschillende kleurtjes. Ik ben, ja, dat doe ik meestal wel. Zodat dingen die bij elkaar passen, geef ik dan hetzelfde kleurtje. En dan weet ik wel. En dan doe ik daarna alle kleurtjes bij elkaar. En het is gewoon alles blauw. Ja, maar dat vind ik zelf lastig, zeker als je een stukje ergens neerzet. En dan denkt, oh misschien kan ik dat ergens anders voor gebruiken als dus ik dan roze maak. En ik kom nog een roze stukje tegen en nog een stukje, en dan kan ik al die roze stukjes bij elkaar doen. Dat is staan. Dan hoef ik niet nog een keer te kijken, dan weet ik roze met bij roze. Bij groen, paars, bij paars. Is overigens dat blauw niet leuk? Stomblauw, geen blauw. Ik ben hier met mijn bestie. Mijn bestie, bestie. bestie, bestie is wat rustiger dan de vorige keer. Mijn bestie, bestie was een beetje vies, dus ik heb haar moeten poetsen met mijn poetspulletjes. We gaan aanmelden. Noontjes zijn er klaar mee. Kijk. Oh, het was net ook. Ik moest hem uitlaten en Jesse stond daar zo eruit, dus dat was wel grappig. Maar, it's time. We zijn weer thuis. Het is uh, kwart voor negen. Dus veel te laat. En Kies behandeld aan de rug bij de si gevrichten En er bij. Is niemand iemand in je contacten die overeenkomt met Jesse? <laughs> <laughs> Ja, ze is niet in de rug, maar si gevricht ja, is, is je kont. Ja, sc gevrieten zei ik ook. Ja, maar je is een rug dus nou, je dat, kont? Dat zit tussen de rug en kont, is zo ook... Nee, dat is Kom, gewoon je kont. kont. sc gevricht in je kont. Uh, die zijn behandeld en in haar nek aan de linkerkant, want hals. daar, is een hals, want daar zat nog wat meer vocht in dan dat ze hadden gehoopt. Maar dat gaat nu als goed is dus allemaal goed komen. Maar nu ga ik de hond uitlaten, want honden zijn. Uh, Honden. Die moet eruit en lopen. Allemaal vrienden hebben corona. Wee! Ik niet, ik ben allemaal negatief. Wee! Maar uh, het is vandaag donderdag. Oh, dat overbelicht, even wachten. Ja. Oh, nu is het onderbelicht. Ja. 10 voor 7. Uh, en we gaan Ivy haar mee te kam geven. Een mooi paars zakje want hij moet pijnstilling hebben omdat ze weer is ingespoten dus wij gaan onderweg naar Oslo Hello. Cool.